Hallo ballonvrienden, vandaag in onze video gaan we een snelle, heel snelle, maar leuke kerstmanmuts maken. Wat heb je daarvoor nodig? Dus een ronde witte ballon of een stukje van een 360 ballon, daar maak je een balladje van. Een rode 260 ballon die je bijna helemaal opblaast, maar nog een klein tipje overlaat. En een witte 160 ballon die je helemaal opblaast. Ik zou zeggen, neem je ballonnen en laten we starten. We starten uiteraard met onze rode ballon. Maak een bubbel. Een pinch twist. Neem de maat van je hoofd. Twist deze vast. Maak hier, voor het einde, opnieuw een bubbel. Breng naar de overkant. Twist deze vast. En dan heb je al een leuk hoekje. Met de witte ballon zoek je het midden op. Het midden van deze ballon. Zo. Draai je witte ballon. En ja, goed, doorheen. Doorheen, doorheen. Ziezo, en je hebt al een leuke kerban. Je witte 160 ballon. Neem je, blaas je helemaal op, zoek het midden van je ballon. Maak een twistje. En deze ga je met een spiraal helemaal op twisten. Maak je spiraal helemaal vol. Tot dan aan het einde. Verbind je samen. Maak deze. Maak aan de eerste pin twist. Neem nu je andere uiteinde en maak vast aan deze pin twist. En dan heb je een hele leuke katmanhoed. Ho ho ho ho ho! Tot de volgende keer, lieve vriendjes.